Dit zag je gisteren bij de familie Romein op RCN de Noordster. Nee, kijk we hebben hem! Wat? Waar lag je kapta. Er staat er niks van! Heel ja, Nou, pap is toch ook wel niet? Schil, was jij, papa? Ontzettend nou ik, jij. Ja, maar wat heb jij daarvoor lekkers? Wat hebben we net gedaan? Wat ah. moet de vent ook doen? Hola. Papa. papa! Mama! Brian! En Berber, dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Goedemorgen, dag 14 alweer op RCN. De Noordster. Goedemorgen, zeg je dan? Niet Boe. aan de camera. Lekker. Goedemorgen, we zijn op uh, dag 14. Uh. We zijn op dag 14 beland. Hallo! Dag 14! En we gaan tot maandag? Dus ja, en dan hallo. is je ook onze laatste vlog. Want dan houden we even een paar weekjes pauze. Nou ja, pauze. We gaan even een buffer opbouwen met video's. Zodat we jullie altijd nieuwe video's kunnen tonen. Handje. Hier komt een handje! Hallo. komt een Hallo, hallo, hallo! Dat is uh, Dat is van Lege van voorover. Ah, heb jij dat uh, gemaakt? Ja. Wat heb jij gekregen? Hallo, hallo. Ik heb een playmobiel. En waar is dat Playmobil? Oh, hier. Het is de rommel. Heel ja, stil. Stilte voor de storm. En geen zit met zijn vis. Maar kijk. Dus Katrin met haar vis. helemaal in de waterkringen. Mama is op zoek. Papa. Gaan we even een nieuw bed voor jullie scoren? Nou, wat hebben jullie net gedaan? Jullie hebben het bed kapot geprikt met een Barbie, jij. Dus het bed is weer kapot. Dus jullie krijgen geen luchtbed meer. Jullie krijgen nu een slaapmatje. Ja. Dus uh, we gaan even naar de winkel om een slaapmatje te scoren. En uh, dan gaan we maar met de auto geocashen. Dan doen we misschien zondag maar die wandelcatch hier in het bos. Ja? En verrekijker! Verrekijker. Ja, je hebt een verrekijker, hè? Waar zijn jullie mee aan het spelen? Wat heb je daar bij? mee? Munte. Munten. vereniging van Nederlandse gemeenten die zorgen voor meer waarde. Ik denk dat dit een chocolaan is. Nou, doen we je iemand dan? Hoe we iemand dan? Bij een bedrijf dat kieslaagonderdelen bouwt op de Olympische Spelen. Wat kan hier nou? Dat is zo helemaal duidelijk. Is dit chocolade? Nee, er zit geen chocolade. In een waterhout is niet. Goed, duikel. Vindt u hem al? Nee, niet echt. Manda. Dikel, goed. Dikel, Hoe schil was jij, papa? Ontzettend Nou, Ik, jij. Nou ja, we gaan hem loggen. Mijn naam is feest neus. De datum is 30 7, 21. Jullie zien hem natuurlijk op uh, 31. Zoals mevrouw zegt dat jullie ook 31 maanden heeft. Uh, dagen. En dan gaan we maar weer eens naar de volgende. Zijn we klaar voor vandaag? We zijn klaar voor vandaag. We gaan uh, gat. Zo. we gaan weer terug. We gaan weer terug naar de camping. En dan kunnen de kinderen lekker naar de speeltuin. En wij ja. hebben al deels opgeruimd. Naar de binnen. Dan moet je mijn mama overleggen. Nou, Wat bestaat er niet, Herten? Ja, nu kan ik gewoon echt spinnen. Ik camping in het bos. In het bos. In die jaren. Ja, ja, ja. Ze weten niet wat schieten is Dus schieten met bananen. Hoe? Kijk daar dan door. Dat is van camping. Ah, is dat de camping? Ja. Kijk. Kijk. En wat staat daar dan? Camping de Noordster. Ga jij even. Wat heb jij daar voor lekker? Kikje. Wat hebben we net gedaan? Ja. De winkel is te Ja, en daarvoor? Ach, ja. Brian, wat hebben we nog meer gedaan net? Alleen maar uitgehaald. Zijn we niet nog stickers mee halen dan? Uh, ja, natuurlijk Ik versta er niks van Brian. Wat heb je gedaan? Zijn Berber? Effeling! Nee, het is niet de Efteling. Ik nee, wel zo. Dat is Ruben, maar ik weet niet welk park het is. Volgens mij is het Disney. Is wel ik zal eens kijken. Ja, Hè? Wet ja, wortel. Ga je afwassen? Ja. Dan zal ik zo wel de tafel met ze Mama, trekken. mag ik even zo? Gaan we zo lekker avondbroodje eten. Nou! Wat, nee? Niet avond. Maar lekker broodje, want het is nou echt weer voor lekker fris brood. Hoi Brian. Hallo. Hallo. Wat legoen? Yeah. Ja. Wil jij maar even met mama mee. Kun je samen met mama dat was doen? Dat is misschien wel handig. Dat Kun jij het afdrogen? Klassisch. Dat is, dus Dat is een goed alleen. idee, anders is mama ze alleen. In afwassen, papa. Zeg je? Ze is heel goed in afwassen. Ah, oh, dan mag jij afwassen. Zitten we Ruben te kijken. Van Jason, Jalen en Jelicia. Nee, niet Donald Duck, Ruben. Shout-out naar Ruben Koet. Weet je het nog? Weet je het nog? Ja. Kijk even goed. En wat zeggen ze bij LEGO Masters altijd? Weet ik niet. Dus tellen ze toch af op een bepaalde manier? Ja. Handjes los, hoe zeggen ze dat? Ja, handjes los. En handjes los. Nou, je hebt de handjes nog vast. Zo, en dan oh. regent het opeens, hè Brian? Jeetje. Net vijf uur geweest, mama ging afwassen. En het gaat los. Ik heb even snel, uh, juist nou, helemaal doorweekt, even Lewe. snel alle flappen dicht gedaan daar en hier achter me, want hier was het helemaal kleren nat. Oh. He? verdikken me, maar goed, we zitten weer droog. Oh. Weet je wat we straks kunnen doen? We kunnen straks lekker onder de slaapzakken zitten. Vind je dat leuk? Oh. jij schoon uit? Pak ik slaap. de slaapzak. Ga ik de slaapzakken pakken? We houden een slaapparty? Hey, zeg het gaan regenen. En jij zegt dag allemaal! Wat ja. moet de tent open doen. Daar voilà. is een nat hondje. We gaan bijna afsluiten. Bedankt voor het kijken, hè. Wij moeten nog even hier op de lagekeuwen. Ja. Help, ik zit op de Noordster en ik moet vast gaan. Papa, Papa. Mama